Ik ben BrainPower en dit is mijn ode aan de sport. Samen beginnen, al komen we obstakels tegen. Het gaat om samen leren en samen bewegen. Wees de push, de baas, sta ervoor. Als een maat door, ga maar door. Bepaal je eigen weg, mensen, en ga ervoor. Geen uitstel, maar beginnen. Nooit excuses verzinnen. Je goals enkel verslinden en drempels overwinnen. Sport en educatie, geen tekort aan informatie. Als je je volledig stort in verbinding. En de creatie van de beste versie van jezelf. De winnaar ben jij. Zet je neer in de maatschappij, je gymleraar staat je bij. Met z'n allen inzet, tonen dan verdienen. We tienen, bedienen. Adrenaline met uitgekiende discipline. Ben je langzaam, ben je snel? Soms is het easy. Denk inclusief en help een ander door geloven in jezelf. Dope. ik voel hem. Nice man. Thanks.